Ik ben Martijn en ik ben slechtziend. Maar dat heeft mij niet belet om toch sommelier te worden. Zonder vooroordelen, zonder te hebben gezien wat er op die wijn stond, ga ik proeven of ik die wijn lekker vind. Soms is het toch wel een voordeel om niet die voorkennis te hebben en eigenlijk puur op aromas en smaak te moeten afgaan. En dat maakt het ook juist zo leuk om andere mensen blind te laten proeven. Hallo. Welkom, ik ben Martijn, ik ben jullie sommelier voor vandaag. Ikzelf, ik ben slechtziend. Ik had wel iets door, maar ik wist niet precies wat dat was. Well, waarschijnlijk zal hij daarom zo goed kunnen proeven. Dat is dus niet zo. <laughs> Allee, dus ik heb geen speciaal. Absoluut uh, absolu uh, absolu uh, absolu niet. Jullie krijgen van mij geen vooroordelen, maar wel een blinddoek. Toen dus hij vertelde dat wij geblinddoekt gingen wijn proeven. met, met eten erbij, dat was, dat was toch even. Cool, oké, okay, dat vind ik nice. Dat gaat wel spannend zijn. Dus jullie zijn wijnliefhebbers. Een klein beetje toch? Ik beschouw me eerder als een wijnliefhebber dan echt als een wijnkenner. Ik denk wel dat rode wijn lichter wordt naarmate het ouder wordt. En hoe donkerder en voller, hoe jonger de wijn. Dat is helemaal correct. Dat gaan we dus vandaag allemaal niet weten, want we gaan, ah, ja. gaan proeven. Neem maar een plaatje. Dus we gaan uh, blind proeven. Nou. Ik raak wel iets. Glas gevonden? Jesus Christ. Stefan, zelfs ik kan het gemakkelijker. Ja? Weten jullie hoe je West wijn proeft? Met mijn mond. Dat is eigenlijk al fout. Ah. Het begint allemaal met de neus. Wat zijn jullie eerste indrukken? Niks is fout. Ik heb het gevoel dat wat citrus. Dat is niet bloemig. Pompelmoes. Toen de andere twee aan tafel echt smaken eruit haalden. Nee, uh, <laughs> ik heb niks. I got nothing ik weet niet, was uh, mijn gegraagde mis doen gaan. maar dat is echt moeilijk. maar je moet in alcohol wezen. alcohol is vrij aanwezig in je neus of zo, dus dan moet je gewoon van negeren. en dan raakt ze wel perzik en zo. Hmm. dat is wat meer dessert. Cava, uh... champagne. Hoor. we gaan er eens uh, iets van eten bij nemen, hè? nog kappertje. dat gaat salam zijn of zo. ja, toch? dat was gewoon. we zijn er oh, over eens. iets dat uit de zee komt. ja. en wat doet die wijn daar nu bij? het maakt, het maakt alles een pak zachter. uitgesproken ja. Vis is nu wel weg, maar citrus blijft wel hangen, vind ik. De combinatie was eigenlijk heel goed. Iets dat ik zelf nooit zou gedaan hebben. Eerder dan harmonie zijn we naar contrast gegaan. We, zijn, we, gaan zeggen van we gaan eens kijken wat dat geeft als we dat vette van die vis een beetje gaan counteren met het mooie zuurtje van een wijn. Dat is eigenlijk wat we noemen foodpering. Oké, okay, haal die blinddoeken maar af. Ik weet niet wat dat is. Dat is geen oh, champagne, ik, of wel, ik? Nee. Hup. Ah, effectief ja, zalm. zalm. Gerookte zalm met kappertjes, een beetje limoen. Heel puur. En in het glas hadden we een Franciacorta, dus een Italiaanse schuimwijn, die inderdaad toch wel de champagne van Italië wordt genoemd. En dat toont ook dat je een, een, een schuimwijn perfect bij eten kan geven. Ja. Dat had, ja. Dat had ik nu niet gedacht. Er zijn heel veel regeltjes rond wijn. En het is juist leuk om af en toe eens tegen de schenen te schoppen. Mij. Goh, dat werkt heftig. Hola. banaan. Mega banaan. Ja. Ik denk het. Sorry. Ja, dat kan ik, uh, kan ik niet echt plaatsen. Ik, zeker en vast, er zat exotisch fruit in. Eerst was het grappig, maar daarna klopt het wel. Vooral bij die tweede slok. Van, oei, ik denk dat je misschien gelijk gaat hebben. Een banaan, een vanille. Kom maar Dat is het lekkerste ijsje dat ik ooit heb gedronken. Paté. Kaas. Kaas, nu komt het door. Brink. Kaas. Roten. Ja, dat ruikt echt naar rijp fruit. Ja, ik ben er misschien Zuid-Amerika aan denken. Iets zuiders, iets feestelijk, iets mooi, warme stranden, uh, leuk terrasje dat je doet. En, en je, ziet, je ziet fruit hangen aan de bomen. Dat is zo de vibe dat je krijgt. Zou dat zou dan niet kunnen, Zoiets, iets uh, Argentijns. Oh, dat is het. Ja, witte Malbec. Malbec kennen jullie als, als dé druif van Argentinië, maar voor die ah, donkere, rode wijnen. Uiteindelijk bleek dan toch uh, Argentinië te zijn, waar ik wel heel trots op ben dat ik dat eruit heb kunnen halen. We zijn echt gewoon gegaan voor fruitige smaken bij een fruitige brie. Het is maar door het echt te proeven dat je, dat je ziet: van wow, dat kan echt wel plezant zijn. Ja, die Malbec dat is echt een wijn dat, uh, dat thuis in de kast zal staan, ongetwijfeld. Ja, maar het heeft zo'n heel oude hout, hout rook. Super. Oh, uh, alsof het Stelig. 40 jaar in een vat heeft gezeten. Hansi oh, vind ik dat echt heel moeilijk hoor. Ik, uh... Heel moeilijk. Dat is veel moeilijker dan je dacht zelfs. echt zo het hout en hooi precies ook. En, en rook, zo van die dingen allemaal. Alsof, je, alsof dat zo ergens in, echt zo in een oude kasteel nog eens te stoken en zo wat het? Te, te doen. En de paarden op de achtergrond. En, en... What the f***. Maar wow, wauw, een wijntje. Mm. Chocolate. Dat is top. Dat klopt gewoon. Zo moet het zijn. Wie heeft het juist geraden? Ah, het, hè. 80, 80, 80. Zie je het? Dat is meer dan 70. Porto wordt tegenwoordig een beetje gelinkt aan oude madammetjes in een zetel die enkele glazen porto willen, maar dat is eigenlijk en echt het wel... Porto Revival, dat zit eraan te komen, denk ik. En wat denken jullie? Boterig. Nu ruik ik die boter. Het is ook niet uitgesproken zoet, niet uitgesproken zuur. Een wijn is niet altijd op zijn best van zodra je hem uitschenkt. Soms heeft een wijn een beetje tijd nodig om te ademen. Wat kan helpen, een heel klein beetje walsen met je wijn. Dan plots begonnen die, die, die kerstjes en die frambozen uh, naar doppervlakte te komen. Wit of rood? Stevig, rood. Nou, oh, ik weet dat nog altijd niet. Alleen Marco. Annelien was echt ja, heel erg van overtuigd dat tot rode wijn, Ze zei van, jong, dat is... hoe kun je hier nu witte wijn, dat is toch puur rode wijn? Maar dan begint je wat te twijfelen aan jezelf. Het is, heel, het is heel zacht, gaat heel goed binnen. Maar ik twijfel wel of het nu rood of, of wit is. 100% rood. Toch had ik het gevoel, dat dit is voor mij witte wijn, want het ruikt en proeft naar witte wijn. Maar dat het, ja, het zegt misschien meer over mij dan over, dan over de wijn. Maar... Het is dat is vooral Aziatisch precies. Ja, so sojascheuten, ja. van die dingen, oosters, kalkoen op zijn oesters of zo. Mm. Stefan, dat keer dat de wijn daar. Ja, oh, dat vind ik een goede combo. Dat frisse maakt het, maakt het doffe van je wijn weer levendig. Goed. De wijn is lekkerder geworden. Ja, Heerlijk. Ja. Ja, ik durf wit te zeggen nu. Als dat nu wit is, dan gaan ja, ga mijn ogen uit mijn kassen vallen. Nee, ik ga toch, toch voor de wit gaan. Denk ik. Maar ik, ik heb het gevoel dat dat je, Hoewel ik niemand zie, heb het gevoel dat, dat jullie aan het staren zijn naar mij met zo'n ja, ja, ik ben heel aan ja. Nee, het staren. Ik was er heilig van overtuigd dat, dat witte wijn was. Echt waar. Ik dacht, ik ben zelf een weddenschap aangegaan. Als twee is en anders betaalde je ons eten. Oké, okay, deal? Echt? Ja. Oké, okay, dus twee rood, één wit. We zullen eens kijken wat het is, hè? Ah, nee. Ja, dat wordt tracteren, Marco. Ah, nee. denk, donker, dat ook. ben donkerrood donker Mijn, mijn smaakpapillen hebben mij aan de steek gelaten, denk ik. En ik heb een gratis etenchatje gekregen, denk ik. De wetenschap is. Uh... Dat is voor mij goed bevallen. Varkensvlees op een beetje op een oosterse wijze. De boter die jullie meteen hadden geroken, komt eigenlijk van het feit dat die op vat heeft gelegen. Ook. Mensen waren inderdaad over die passos in het begin een beetje onzeker. Maar dat is een wijn die je moet hem open doen, je geeft hem wat lucht en dan meteen wordt hij minder gesloten en komt dat fruit naar boven. En dan zie je dat dat toch echt wel een mooie wijn wordt. Dus je moet die wijnen soms gewoon een beetje tijd geven. Oeh. En wat denken jullie? Dat is iets speciaal, hè? Marco, je het iets speciaal? Ik vind het speciaal, ja, ik kan het ik kan niet thuisbrengen. Ik proef daar geen appel in, ik proef daar geen citrus in. Ik proef daar eerder een, een ruimte of, een, of een, een plek in. En ik dacht, ja. Een, een meubel of zo. Een meubel? <lacht> ja. Ik weet niet naar wat een meubel proeft, maar uh, misschien zat het wel in die wijn. Ja, <lacht> het is een tafel, het is een stoel. Zo gepolijst, vers. Het is een armoire dressing. Die had ik zelf nog nooit gehoord, maar ik ga hem misschien ook niet toevoegen aan mijn lijstje van beschrijvingen van aroma's. Ik vind het woord mineraal denk ik het juiste woord. Mineraal. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen, Zout is onderzout om het heel, heel belachelijk te zeggen. De mineraliteit die toch wel in die wijn zat, zou je een beetje kunnen vergelijken met een meubelstuk. Maar of een wijn nu ruikt naar een kast of een stoel, dat vind ik echt wel straf. Ik vind een beetje naar schaduw ruikt. Een beetje, hè? Ja, chardonnay ruikt een beetje. Chardonnay, ja. Chardonnay. Dan zetten dan zet we wit. Ik ruik inderdaad geen fruit of geen vreugde. Niet fruitig, niet citrusig, niet bloemig. Eigenlijk niks van de dingen die je kent. Nee, dat is lekker. Mm -hmm. Ik zou dat precies eerder associëren met een rode wijn. Zou maar... je wij dan, of? wedden? Oh, ja, nee, nee, nee. Geen weddenschappen meer voor mij. Pinot Gris, Drie maal Pinot Gris. Oké, dus jullie waren het allemaal eens, Pinot Gris? We gaan eens kijken, hè? Blind Blindtukken af. Nee, Chardonnay. Chardonnay, 100% Chardonnay. Natuurlijk, ja, Stéphane, eerst de eerste reactie. Ja, shit. Ik wist het. Ik heb mijn gevoel moeten vertrouwen. Eerste reactie. Maar mensen denken vaak dat het Chardonnay dat dan naar vanille en hout uh, proeft, ja. maar deze heeft niet op vat gelegen, dus dat is. Niks van die aromas, puur zuiver de drijf. Gaat zeer perfect bij. Hè. Coco vin! En wij er met pasta te denken. Ik vind het echt wel heel lekker deze. Dat is voor u uh, de winner, hè? Ja, ja, ja. Ik vind dat En dan, allemaal, dan toch, wit met vlees? Hè? Experimenteer, het is dus altijd zo plezant, maakt. Hey, Mijn advies aan iedereen is: van, als je wijn wilt combineren met een recept, doe de goesting. En voelt jij er je goed bij, is een goede combinatie. Genieten met de ogen dicht, eigenlijk zou iedereen het zo moeten doen. Blind proeven, dat geeft toch een heel andere kijk op de zaken. De Leize. mee met het leven.